Welkom allemaal, in deze video gaan we hoeken en zijden berekenen met behulp van de sinus, cosinus en tangens oftewel goniometrie We starten eerst met een rechthoekige driehoek Om gebruik te maken van de sinus, cosinus en tangens moeten we een rechthoekige driehoek hebben We hebben driehoek ABC en we gaan kijken vanuit hoek B Vanuit hoek B is AB de aanliggende rechthoekzijde, want het is een rechthoekzijde en de zijde ligt aan hoek B. Vanuit hoek B is AC de overstaande rechthoekzijde, want het is een rechthoekzijde en de zijde ligt tegenover hoek B. Zijde BC, dat is de schuine zijde. De schuine zijde wordt ook wel de lange zijde genoemd. En de schuine zijde ligt altijd tegenover de rechte hoek. We hebben nu de volgende goniometrische verhoudingen. We hebben de sinus van hoek B. En dat is de overstaande rechthoekzijde van hoek B gedeeld door de schuine zijde. Daarnaast hebben we nog de cosinus. En de cosinus is gedefinieerd door... De aanliggende rechthoekzijde van hoek B, gedeeld door de schuine zijde. En als laatste hebben we nog de tangens. En de tangens kunnen we berekenen door de overstaande rechthoekzijde van hoek B te delen door de aanliggende rechthoekzijde. Om al die verhoudingen uit het hoofd te leren, kun je gebruik maken van het volgende ezelsbruggetje. SOS CastoA. Dit staat voor S van sinus is overstaans gedeeld door schuin. De kas staat voor cosinus, aanliggende rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. En als laatste hebben we nog toa, tangens, overstaande rechthoekzijde gedeeld door de aanliggende rechthoekzijde. Nogmaals, het is heel belangrijk dat je dit uit het hoofd leert, want je hebt dit nodig voor het berekenen van de verschillende hoeken en zijden. Oké, okay. voordat we gaan rekenen, gaan we eerst even kijken of de rekenmachine in een goede stand staat. Als je rekenmachine niet in een goede stand staat, zullen al je antwoorden fout zijn. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Wanneer je een TI hebt, oftewel een Texas Instrument, moet in het scherm DEG staan. Als dat niet zo is, kun je via het knopje Mode met de pijltjes naar DEG gaan... En vervolgens druk je op ENTER. Als je een Casio hebt, moet er een D op het scherm staan. Als dat niet zo is, druk dan twee keer op MODE en vervolgens op 1. Dan is het nu tijd om te gaan rekenen. We hebben de rechthoekige driehoek DEF met EF is 20. En zijde df heeft een lengte van 35. De opdracht is, bereken de grootte van hoek d. Ik begin altijd met het noteren van de gegevens. En wanneer ik dat doe, begin ik altijd met de hoek waar we mee gaan werken of de hoek die gegeven is. In dit geval, de hoek waar we mee gaan werken is hoek d. Want hoek d is de hoek die we gaan berekenen. Verder is gegeven. Dat zijde EF een lengte heeft van 20. De zijde DF heeft een lengte van 35. En nu moeten we eerst bepalen met wat voor soort zijde we te maken hebben. Overstaand, aanliggend, schuin. Immers pas dan weten we of we de sinus, de cosinus, dan wel de tangens moeten gebruiken. We zien dat EF vanuit hoek D de overstaande rechthoekzijde is. Dus we noteren bij EF, noteren we de O. DF is de schuine zijde, want hij ligt tegenover de rechte hoek. We noteren een S. Wanneer we nu gebruik maken van het ezelsbruggetje SOS-Castoa, dan zien we dat de O en de S in het gedeelte SOS zit, en dat houdt in dat we gebruik gaan maken van de sinus. We hebben de sinus van hoek D, we werken met hoek D, de overstaande rechthoekzijde, oftewel EF, delen door de schuine zijde DF invullen. Wat we al weten, EF heeft een lengte van 20. DF heeft een lengte van 35. En we zien de sinus van hoek D kunnen we berekenen door 20 te delen door 35. Zoals je kunt zien, gaan we een hoek berekenen. Nou, wanneer we een hoek berekenen, maken we gebruik van de sinus met dat kleine min eentje erboven die sinus met dat min 1 erboven dat noemen we ook wel de inverse sinus dus we zien de inverse sinus van 20 gedeeld door 35 nu is het tijd om de rekenmachine te pakken ik gebruik seconds sinus wanneer ik een ti heb wanneer ik een casio heb gebruik ik shift sinus en ik zie dat de grootte van hoek d afgerond 35 graden is Zoals je kunt zien heb ik het gedeelte met die inverse sinus heb ik in een oranje kleur staan. Dit heb ik gedaan omdat we dit eigenlijk niet in de berekening zetten. Die sinus met die min 1 erboven is rekenmachinetaal en hoeft dus niet in de berekening. Gaan we verder met de volgende. We hebben driehoek PQR en we zien dat hoek R 90 graden is. PR heeft een lengte van 22. En hoek Q is 57 graden. En de opdracht is bereken de lengte van zijde QR. Ik begin weer met het noteren van de gegevens. Ik ga werken met hoek Q die is gegeven, die is 57 graden. Gegeven is dat PR een lengte heeft van 22 en ik wil berekenen de lengte van QR. Met welke zijde heb ik nu te maken? Ik zie dat PR de overstaande rechthoekzijde is, dus ik noteer een O. QR is ook een rechthoekzijde, maar ligt aan hoek Q, dus dit is de aanliggende rechthoekzijde. SOS-CASTOA, ik zie een O, ik zie een A, dus ik heb te maken met TOA, oftewel de tangens. De tangens van hoek Q is de overstaande PR gedeeld door de aanliggende rechthoekzijde QR. Ik vul in wat ik al weet, ik weet dat hoek Q is 57 graden, dus ik krijg tangens van 57 graden. PR heeft een lengte van 22, dus ik krijg 22 gedeeld door QR. Nu ga ik gebruik maken van het hulpstukje 2 is 6 gedeeld door 3. Je ziet 2 is 6 gedeeld door 3 staat in dezelfde vorm als tangens 57 graden is 22 gedeeld door QR. En ik zie dat QR op de plaats staat van de 3. Dus ik wil weten hoe kan ik die 3 anders schrijven? Nou, die kan ik schrijven door die 6 te delen door 2. Maar dat betekent dat ik QR kan schrijven als 22 gedeeld door tangens 57 graden. Ik pak weer mijn rekenmachine erbij. En ik zie dat QR afgerond 14,3 is. De zijden ronden we af op 1 decimaal, hoeken ronden we af op hele graden. Gaan we naar de volgende. Ik heb weer een driehoek, driehoek DEF. DE heeft een lengte van 17. EF heeft een lengte van 15 en de opdracht is bereken de grootte van hoek E. Ik ga weer mijn gegevens noteren. We gaan werken met hoek E. Ik weet nog niet hoe groot die is, want dat gaan we berekenen. Verder zie ik dat EF een lengte heeft van 15. DE heeft een lengte van 17. Bepalen met welke zijde ik te maken heb. EF is een aanliggende rechthoekzijde, want hij ligt aan hoek E en het is een rechthoekzijde. Dus ik noteer een A. DE ligt tegenover de rechte hoek, dus dit is de schuine zijde, ik noteer een S. Ik kijk even weer naar SOS-CASTOA. Ik zie dat de A en de S zitten in CAS, dus ik ga gebruik maken van de cosinus. Ik noteer cosinus van hoek E. Is de aanliggende rechthoekzijde EF gedeeld door de schuine zijde DE. Invullen van wat gegeven is, dan krijg ik de cosinus van hoek E, is 15, want EF heeft een lengte van 15, gedeeld door DE, oftewel 17. Ik wil nu weer een hoek berekenen, dus ik ga gebruik maken van een inverse cosinus, die ik nu even weer in het oranje schrijf, want deze gaan we niet noteren in de berekening, mag je op een klappapiertje doen of je doet het uit je hoofd,